Goedemorgen. Het is een paar dagen geleden dat ik heb gefilmd. Het is vandaag de 16e september. Ik weet niet of niet de vorige keer heb gefilmd. Vorige week vrijdag denk ik. Het was zondag. Afgelopen zondag misschien. Ik heb een ik. Maar dat komt omdat ik niet echt 100% lekker in mijn huil zat. Ik voel me een beetje koortsig, een beetje ziekjes, dat soort dingen. Ik zeg van mijn maa uit beeld haar. Maar ik had eventjes uh, compleet geen, geen zin om te filmen. Ik had geen update. Uh omdat ik alleen maar aankwam, ik ben van 55.2 teruggegaan naar 56.2. Waardoor ik dacht, huh? Maar ik heb helemaal niks verkeerd gegeten. Ik heb niet te veel gegeten. Weet je, allemaal dat soort dingen. En toen dacht ik bij mezelf, ja, maar dan heeft het ook geen nut. Weet je, als ik alleen maar aankom en ik ga erover zeiken, uh, Mijn rechterneus neus dus het dicht en mijn linker, daar kan ik door ademen. Dus ik weet eigenlijk niet of ik wel of niet naar de gym ga. Omdat mijn neus gaat dicht zitten. Maar, weet je, ik wil het best wel proberen. Dus eigenlijk was ik 56.2 ongeveer en toen dacht ik bij mezelf maar ik kan niet ik heb niet zoveel extra gegeten ik had 66 67 gram erboven boven gegeten maar het is niet erg bla, bla. ik had wel 10.000 stappen gezet ik had hard gelopen het was heel raar en maandag was ik nog steeds 56.2 dacht ik oh my god ik ben gewoon echt aangekomen deze app werkt niet meer goed bla, bla ik voel het niet goed in bla bla. en uh, toen had ik dinsdag had ik of maandag had ik 177 calorieën over. Ja, toen had ik 8.433 stappen gelopen. Uh, dinsdag had ik nog 491 over. Toen had ik 11.117 stappen gelopen. Toen had ik stage gelopen. Uh, woensdag had ik nog schrikbarend 815 calorieën over. En toen had ik 7.093 stappen gelopen. Toen had ik echt heel weinig gegeten. Gisteren dat is. Donderdag voor jullie had ik uh, nog 709 calorieën over. Ook extreem weinig. En toen had ik 12.000. Oh, haar Sjush. Had ik 12.154 uh, stappen gelopen. Maar toen had ik uh, wel wat meer gegeten. Dan heb ik ook heel veel gebruikt. Toen had ik ja, 471 calorieën verbruikt. En ik had 1100. 28 gegeten en bij die andere heb ik gegeten 878. Dus toen had ik, zou ik ze echt vol uh, in mijn neus, toen had ik echt uh, heel weinig gegeten. Toen ging ik vandaag wegen weer Ik heb elke dag een woog, nog steeds. En toen woog ik in één keer 55.0. Dus in principe, ik vind het wel heel goed. Maar moet nog lager. Het is er nog steeds tot Nu toe ben ik 1.3 kilo kwijt. Ik zit even na te denken of ik straks wel ga hardlopen, ondanks mijn neus. Ik heb er wel mental in gegeven, maar ik heb geen geen corona. Mijn, mijn neus geholden is gewoon gestoken, denk ik. Ik heb de video niet geüpload, shit. Ik wist dat ik wat vergeten was, maar ik kon er niet op komen wat. Dus dat ga ik vanmiddag even doen nadat ik mijn examen heb ingeleverd. Want die heb ik nu wel afgekregen. Uh, gisteren was ik, had ik later school. Ik kun je wel terug. Gisteren was ik school. En ik was, woensdag had ik, uh, was ik eerder klaar. En toen bedacht ik maar weet je, ik ga nog even aan mijn examen werken. Nou, ik goed doorwerken, doorwerken. Op een gegeven moment was het half vier. Iedereen van de klas die als moet Was weg op een gegeven moment. Maar ja, ik weet niet. Woensdag had ik zo'n slechte dag Ik zat er even helemaal omheen Het enige wat ik wilde was even janken. En ik word uit mijn bubbel geprikt, letterlijk. En ik kijk verbaasd om me heen. En ik denk, oh my god, het is weer zo ver hoor ik zat er echt helemaal in. Ja, ik was, ik was emotioneel. Dus mijn het, uh, die kwam bij mij en die zegt, ga alles goed, ga alles goed. En ik vertelde wat een en ander. Uh, maar ik wil niet te open zijn naar haar. Het me naar nou mijn eigen mensen. omdat ik niet. Ik vind de, hun advies vind ik heerlijk, heel lief en heel dankbaar. Maar ik heb er zo weinig aan, Want zij kennen mij niet goed genoeg. En het enige wat zij zeggen is van praatje. Praten werkt op dit moment gewoon niet goed bij mij. Het gaat door de verkeerde keelgat heen. Het enige wat ik niet wil doen is praten eigenlijk op dit moment. Dus ja, ze denken er een nachtje over na, blablabla. Bla, bla. Dus dat ja. Ik kan er veel van maken. Maar is niet veel. Ik heb wel mijn avond dicht gedaan, want ik denk dat ik daardoor een beetje verkouden. heb. Mijn is het grootste Echt ongelooflijk, ik krijg je voor elkaar denk ik dan. Maar uh, ja, ik ben meestal van ontbijt. Ik merkte dat ik geen trekgevoel meer had op school. Dus dat ik alleen maar één dingetje had omdat het nodig was. En daarna was het helemaal dan. Dus van had ik geen hongergevoel. Ik weet niet of dat komt omdat ik mezelf afdwing. Of omdat ik gewoon aan ga malen bij mijn hoofd. Dat ik het gevoel verloren ben eventjes. Um, thuis hou ik het even verborgen dat ik het goed eet. Want ik eet s'avonds en ik eet op school. Maar voor de rest, ik eet niet. Slecht trouwens. Echt slecht, jongens. Oké. Okay. Goedemorgen. Het is vandaag. Welke datum is het vandaag? 17 september. Twee dagen na de doodwit. Ik ben op de helft van de, van de maand. Ik heb de hik, jongens. Dat is toch gewoon irritant. Uh, man. Even proberen het weg te drinken, hoor. Gelijke snor. Dat is lekker refreshing. Ja. Dat zeker. Um, wat wil ik nou zeggen? Ik ben sinds vorige week zondag ben ik een beetje verkouden. Had ik een neuskoudheid. Ik zit echt heel erg raar. Wacht even voor. Ja, iets beter. Um, ik kan er niks van maken. Maar ik had sinds vorige week zondag had ik een beetje een neuskoudheid. Nu is mijn neus op zich nog wel goed. Ik ruik nog wel alles, dus ik heb geen corona. Um, ook niet doordat ik het heb. Maar ik had gewoon volgelopen, of een vastlopende neus Hij zat helemaal vol en ik kreeg er niks uit. De stoma werkte ook niet. Op een gegeven moment heb ik... Uh, dat spul onder mijn neus gedaan toen ging het open vannacht. Dus dat is wel op zich lekker. Ik ben wel deze sporten gewoon vanmorgen. Ja. Yeah. En ik besefte dat ik echt wel wat sneller ben gaan rennen hoor dan, dan de eerste twee. Maar het is wel leuk om te proberen al die bedjes te halen. Uh, want uh, eventjes nog een update over mijn rechte scheming. Nu ik het rustiger aanren, gaat het wel weer. Dus ik heb geen blessure denk ik, het zou overal geen blessure zijn geweest. Het zou vast wel zoals mijn zusje zij ben een zijn geweest. Nee, de heken is weg. Yay. Maar het is wel gewoon heel erg kut geweest, want ik vorige week echt wel dacht van kut, my leven is over. En daarnaast, ik heb voor de rest nergens last van even afkloppen. Mehalve um, mijn schimming gehad. Niet in mijn knie of wat dan ook, wat ik de vorige keer wel had, vorig jaar. Waardoor ik gestopt ben. Als ik het gewoon rustig aan blijf doen, dan kan ik het wel hendelen merken. Je moet echt rustig blijven rennen. Dat is echt een pro-tip. Ook met jullie als je zelf wilt doen deze challenge. Blijf gewoon rustig rennen. Misschien, ja, misschien rennen andere mensen sneller dan jou. Misschien lijkt je op een omaatje die toevallig je voorbij doet. Nou, who cares? Weet je, op dat soort momenten denk ik echt dat kan jou het verrotten. Je bent, je bent aan het trainen op jouw tempo en niet op dat van hun. Als zij dat tien jaar lang doen, dan is het nogal logisch dat zij snel kunnen rennen. Mijn god, maar. Eén wat in me wel is opgevallen, waar ik hard loop, Er zijn leuke mannen, altijd. Mijn hemel, zeg. Altijd als ik terugloop naar huis, of dat ik erheen ren, zeg maar. kom ik altijd leuke mannen tegen en vaak gewoon echt de leukste. ik denk, oh... Maar die zijn sowieso al bezet. Sowieso. Hij is niet op zoek naar een relatie. Ik ook niet echt uh, op zoek. Als het komt, komt het. Als het niet komt, komt het niet. Oh, ik krijg het helemaal koud. Um, ik ga even kijken hoe het met de was gaat. Want... Ik denk dat alle bedden goed vandaag, want ik zin in. Zo, dan zijn we weer zo, mijn bed begint te kraken. Oeps. Um, was, die is nog even 20 minuten bezig, dus hij is om 10 uur klaar. Ik moet nog mijn huiswerk maken, ik moet nog deze video editen voor morgen. Want deze video wil ik echt deze week online hebben. Dus uh, ik gooi denk ik straks als eerste de lokkere erin. Daarna ga ik denk ik echt eerst deze video editen. Mijn bed afhalen, want die moet ook gewassen worden. Oh, ik moet gewoon echt dat ondanks dat ik mij verveel, dat ik ook gewoon niet zoveel eet. En op zich is dat een goed iets, maar vaak is het zo als mensen zich vervelen, gaan ze eten. Omdat ik een hele lange dag heb, want ik sta gewoon zeven 7, 7 uur op is mijn dag gewoon een stukje langer dus als ik dan op een gegeven moment alles heb gedaan hier in het huis aan moet ik toch wel wat hebben om om te doen ja als je gewoon vroeg opstaat heb je meer tijd om dingen te doen zeggen ze is ook zo maar dan kun je ook eerder vervelen Nou, nu heb ik wel de pro tip om dat tegen te gaan en dat is gewoon zorg dat je wat je ook doet dat je het gewoon echt stukje langzamer doet dan, dan normaal gesproken. Ga voor mij apart extra boodschappen doen, dat je weet, oh ja, ik wil nog boodschappen doen, doe dat later. Ga gewoon lekker op bedje doen, een paar uur. Ga, ga TikTok kijken, een paar uur. Maar zorg dat je zo lang mogelijk probeert te verlengen wat je allemaal nog op een dag moet doen. Hierdoor heb ik gemerkt, dat als ik dat doe, dat als je weer op het klokje kijkt, dat je dan denkt, hé, hey, er is weer een uur voorbij. Ik heb nog steeds niet gegeten. Dat ik gewoon nog enorm veel tijd heb voordat ik ik moet gaan slapen weer. Ik wil ook nog gaan douchen vanavond, maar ook weer niet, omdat ik morgen ook ga sporten en douchen. Um, morgenochtend. Misschien dat ik vanavond ga douchen. Uh, misschien niet. Misschien dat ik vanavond en morgenochtend ga douchen. Maar ik ga eerst even het meid drinken, want dat is wel echt even iets voor. ik dacht dat moet ik even doen als ik terugkom. Want anders ga ik buik krijgen. Dat is ook misschien een pro-tip voor jullie. Eet wat kleins van tevoren, wat ik altijd, sinds echt deze week eet, is betwientjes. Of die van pinda, of deze, koken chocola. Oké, okay, klaar. Hé, hey. misschien ben ik een controlfried Dit is ook gewoon goed om eventjes ochtends te eten, Dan heb je wat op je maag. En als je er terugkomt, kun je bijvoorbeeld je uit shake nemen, omdat je zeg maar best wel wat calorieën hebt verbrand. En je hebt meer verbrand dan dat je binnen hebt gekregen, dus je lichaam zal je ligt vragen om eten. En dit is hoeveel calorieën was dit ook weer? 204 calorieën of zo. En het is, ja, het is een shakey, dus er zit weinig tot geen vet in. Neustelend gevoel. En je kunt het ook gewoon zo in de koelkast pleuren, weet je? Het is super makkelijk en het is best wel lekker, vind ik. Eerst moet ik het echt niet drinken, maar met melk is het wel makkelijker te drinken dan met uh, water, dat geef ik heel eerlijk toe. Dus dat zijn eigenlijk de tips die ik voor jullie heb. Nu ga ik echt, echt heel hard werken, um, want ik heb twee SD-kaarten die ik moet bewerken. Geen zin. Maar ik heb er zelf voor gekozen. Dus ja, dat is eigenlijk de reden waarom ik tussendoor eventjes die coloring storytime heb verteld. Want ik wilde dit graag opnemen voor de mensen die deze video kijken. De 30ste uh, hoop ik dat ik een nieuwe video kan maken um, over, over alle updates whatever. En ik hoop dat jullie ook gewoon een beeld hebben dat je ook dagen hebt dat je Echt geen zin zoals nu. En dat je dagen hebt dat je gewoon geen zin hebt om te veel wat dan ook. Want op zich, ik ben wel afgevallen. Want hm. ik weeg op dit moment 55 kilo. Maar ja, weet je, ik zit in plaats van op de 56. Ik op de 55. Dat is gewoon een kilo lichter. Ik merk dat het wel echt dagelijks uh, begint goed te werken voor mijn hoofd. Ik merk nog niet heel veel voordelen. Uh, in het weekend dat ik gewoon makker word, sporten, eten of eten, sporten, eten, drinken je dat noemen. En daarna ik aan mijn dag maar, ik begin wel vroeg aan mijn dag en het werkt echt wel opfrissend. Ik merk wel dat ik gewoon denk van schijt in die wereld. Het geeft me ook zelfvertrouwen, dus het is ook zoiets van nee, het heet zelfvertrouwen. Ik zou, als ik het zeg maar moest doen, zou ik het niet durven. Heel eerlijk, ik zou het niet durven. Ik zou eerder nu de gym durven te gaan. Zeg maar, dan dus s'avonds, dan ochtends gaan hardlopen. Maar ik merk nu gewoon dat ik de gym echt, echt niet mis of zo. Ik vind dit heerlijk en ik weet niet of ik het in de winter ga doen. Maar ik vind dit, vind ik een van de fijne manieren om eventjes buiten te komen. Want anders kom ik gewoon niet graag buiten. Niet graag. Kom ik überhaupt niet buiten. Als het niet moet, dan ga ik niet. Want slecht weer is het regen. dan heb ik buiten te doen, ga ik rondjes lopen. Weet je, ga ik naar de supermarkt in, ga ik eten kopen ga ik terug naar huis, ga ik eten. En nu is het gewoon echt, ik ga hardlopen, ik zie mooie dingen. Ik, maar dit hou ik gewoon drie weken vol Elke weekend. Drie dagen per week is me meer dan zat, denk ik. Maar ik ga nu even echt wat doen. Dus ik zie u straks als je dat uh, film En anders zie ik u morgen weer bij de volgende update. Doei!